Hoi en welkom bij Pols Model Train Stuff. Um, Ik ben druk bezig met uh, het verbouwen van mijn, uh, mijn koplopers. Uh, ik gebruik het, uh, de, uh, deze half beschadigde eigenlijk als een soort van frame om alles in, uh, in te bouwen en, en mee te experimenteren. Ik heb inmiddels de kappen uh, de nieuwe, LEDs, uh, nieuwe rode led erin gezet en ik heb ook een witte led hier onderin gemonteerd. Zit er zitten nu alleen nog maar een paar kabels aan. Wat ik van plan ben is zoiets als dit te bouwen met een connector eraan. Deze bleek veel te kort, dus die ga ik los solderen en weer opbergen. Maar voor de kappen nu, ik heb deze. En de andere, ze zijn redelijk identiek. Nou, die komen straks. Dit einde zo te staan. Het is een beetje puzzelen met hoe ik dat rondom deze pin ga doen. Het is een beetje knippen en plakken eigenlijk. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Um. Ja, hier, komen nog, uh, hier komt de plug nog op. Zodat ik de kap um, waar dit zwarte stuk in zit er zich heel af kan halen, uh, en los kan halen en al aan opzij kan leggen zonder uh, dat het dus er gewoon vast zit. En, uh, die, deze dingen moeten af en toe nog helemaal schoongemaakt worden of gerepareerd worden. Nou, zoals je kunt zien, de motor is hier al uit. Uh, ik had even gekeken welke van de motoren ik uh, zou gaan uh, slopen. En ik ben toch voor deze gegaan. En toen ik hem openmaakte, moet uh, ik ik was verrast. Dit is. Uh, zijn redelijk late lima terreinen denk ik. En eh, tot mijn wat schets mijn verbazing, er zitten geen koperplaten in de motor. Maar, eh, heb ik hier een magneet? Het is of aluminium of eh, ijzer. Ja, wat natuurlijk een stukje minder goed eh, geleidt dan, eh, dan koper. Even kijken, ik heb hier een magneet. Dan ben ik toch benieuwd. Het is niet, of nauwelijks magnetisch, dus ik vermoed dat ze er aluminium voor hebben gebruikt. Het is natuurlijk een stukje goedkoper. Maar uh, of het de uh, rijprestaties of de motor ten goede komt, dat betwijfel ik zo. Als dat blijft hangen. Ik betwijfel of dat echt de motor ten goede komt. Maar ja, aan de andere kant, we hebben het hier over een Lima motor, dus die zijn sowieso niet geweldig. Ik ga in ieder geval verder met het uh, verder, uh, uh, vervangen van de, de, de motor door een uh, cd uh, motor. Uh, heb ik hier ergens liggen, het is hier nog steeds een rommel. En um, als je daar meer van wil weten, ik heb daar al eerder video's over gemaakt over hoe je dat moet doen. Het komt erop neer, je pakt de kap je haalt hem uit elkaar. Je uh, haalt hier alle koper vanaf tot je uiteindelijk uh, komt bij alleen maar plastic. En dan moet je dit tandwiel eraf zien te krijgen. En met wat uh, heatshrink kun je dit tandwiel er terug op zetten. En met motor en al hierin stoppen. Trouwens, ook al een handigheidje. Als je tank scherp genoeg is, kun je. Hem het tandwiel er precies afknippen en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt van deze heb je verder verder ja, heel later, je hebt er dan toch niets meer aan inmiddels heb ik de motor vervangen voor een uh, cd spelermotor uh, ik heb me even aangesloten met dit breadboard op een Travo. Uh, trafo en hij staat nu op 50 en hij rolt al heel langzaam 100, 150 en 200 is natuurlijk herrie maar hij loopt hij loopt lekker ook terug gaat goed dus uh, deze gesmeerd en alles kan dadelijk uh, een uh, in elkaar gezet worden, verder in een, een, een trein gebouwd worden. Dat zal niet deze zijn. Uh, maar dat zal uh, een van de nieuwe zijn. Zo, de nieuwe motor zit er inmiddels in. Uh, ik zag wel, ik zet deze even weg. In... Dit is de motor die erin zat. Deze heeft zwarte wielen, uh, misschien er wel beter bij past, maar dat uh, uh, is nogal werk. Deze heeft wel een koper uh, binnenkant, maar uh, ja, ik ga even kijken. Misschien dat de zwarte wielen wel mooier zijn, als die ook een beetje verzoenlijk geleiden. Dan kan het zijn dat ik nog eventjes uh, wat onderdelen wissel. Uh, het ligt een beetje aan het eindresultaat en hoe goed het zichtbaar is. Goed. Um, deze die zijn ook inmiddels redelijk gedroogd ik ga er nog een beetje lijm op doen en ik ga uh, later verder met de uh, juiste weerstanden hierop zetten de, de connectoren eraan uh, verbinden uh, ik sluit dan ook meteen de uh, digitale besturing aan zodat ik kan, goed kan kijken voor de voltages en uh, wat uh, mooi werkt en wat niet in de tussentijd kan ik uh, met deze uh, setup nog wat experimenteren hoe ik dit toch zo netjes mogelijk weg ga werken want het zit nu nog niet helemaal lekker dat het zo omhoog steekt en ik merk wel dat het ledje in de witte led ook nog niet zo goed vast zit dus um, ja hier ben ik nog wel even mee bezig denk ik zoals je ziet um, ik hoop dat dit uh, een beetje interessant is uh, voor mij is het ontzettend leuk om met deze koplopers bezig te zijn ik wil dat er al heel lang een en ik ga dat nu ook meteen uh, helemaal voor en ze helemaal maken zoals ik wil. Dus dat hier een stuk hout dat elke keer omvalt. Zo. Dus ik ga hier nog lekker mee, uh, mee verder. Ik denk dat het eindresultaat uh, best mooi zal zijn. Nu nog een baan. Maar goed, dat is elke keer. Nou, um, ik zou zeggen, uh, like, deel de video en... Um, Mocht je nou nog wat spullen hebben liggen waarvan je denkt, nou, ga er eens op los. Uh, stuur mijn bericht, uh, misschien kunnen we wat uh, regelen of afspreken. Ik, bedoel, ik ben altijd wel op zoek naar uh, nieuwe of eigenlijk oude treinen om, om, om te verbouwen. Of uh, misschien uh, wat te repareren en er wat van te leren. En mee, anyway, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.